Welkom bij Scania Production. Mijn dagelijkse werkzaamheden ik begin natuurlijk met een kop koffie. Uh, dan kijk ik waar ik sta en dan uh, ga ik lekker aan de slag bij uh, voormontage. We beginnen hier bij logistiek, daarna bij de assemblage en we eindigen bij de testbaan. De leuke aspecten aan mijn functie zijn natuurlijk de werktijden. Mijn collega's en de verbeterprocessen. Eigenlijk werkt de hele wereld weer Scania. En dat merk je ook met verjaardagen, als het niet jarig is, met fractaties. Heel erg lekker. Maar afval lekker. <laughs> Belangrijke karaktereigenschap om hier te kunnen werken. Ik denk uh, het niet erg vinden om flexibel te zijn. Als jij bijvoorbeeld eerst aan de lijn staat, dan naar volmontage moet of iets anders moet doen. Dat jij ook meteen je schouders eronder zet en, uh, en dat ook gaat doen. Wat ik vind dat typisch Scania is, is dat als jij wilt doorgroeien uh, of als jij potentie hebt om, om iets meer te willen gaan doen, dat ze jou ook uh, de handvaten bieden. Bijvoorbeeld een extra opleiding te volgen of iets dergelijks. Waar ik mezelf zie over vijf jaar uh, is uh, als supervisor. Daarvoor moet ik wel eerst teamleader worden. Mijn volgende stap binnen Scania is verbetervrouw worden. Het werk via Randstad bevalt me heel goed. Hele aardige mensen op kantoor die je altijd super helpen. Ze doen helemaal niet moeilijk, ook als ze door de fabriek heen lopen. Je neemt ook de tijd voor je. En ze koppelen altijd wel terug wat je gevraagd hebt. Randstad, dat werkt beter.